Zoekthema onderzoek doen met Ahrefs. Hoe en waarom? Dat ga je leren in deze video. Ik ben Nathan Veenstra van Letterzaken. En vandaag leg ik je uit waarom je wat mij betreft Ahrefs gebruikt en geen andere tool voor je zoektermenonderzoek. Hoe je daar natuurlijk wel ook andere tools bij gebruikt en hoe je Ahrefs dus volop benut. Laten we gaan kijken. Zoals je ziet, Ahrefs Keywords Explorer 3.0 die is nog in beta. Dat betekent dat die dus nog in ontwikkeling is. Tegen de tijd dat jij hem gaat gebruiken kan het zijn dat we over zijn naar 3.0. We gaan in ieder geval beginnen met de oude interface. Op het moment dat we hem gebruiken hier nu. Waarom? Ik vind hem zelf wat fijner. Er zijn ook nog wat wijzigingen doorgegeven voor die 3.0. Dus misschien dat als die gelanceerd wordt dat hij er weer een beetje zo uitziet als dit. Ik vind dit zelf fijn. Maar goed, klein ding. Uh, Keywords Explorer. We gaan even aan de slag voor een zonnepanelenbedrijf. Daarbij gaan we even uit puur van de commercie. Dus je klant, de klant van het bedrijf, hè, wil al kopen. Dat is echt puur de insteek. En we beginnen gewoon even met zonnepanelen invoeren. Je kunt twee dingen doen. Je kunt twee keer op enter klikken of je kunt even op deze drukken. Sterker nog, je ziet ook Ctrl-Enter dat dat toch een mogelijkheid is. Nou, wat je te zien krijgt, overigens goed om op te letten. Je kan het natuurlijk in verschillende landen, CQ-talen doen. Dus uh, hou er rekening mee dat je daar de juiste selectie maakt. Het eerste dat je te zien krijgt is een totaaloverzicht. Met een uh, zoek keyword difficulty, oftewel een zoekterm moeilijkheid. In dit geval voor de hoofdzoekterm, dus de zoekterm die je hebt opgegeven, wat informatie over de, het zoekvolume van de hoofdzoekterm en de klikken uh, wereldwijd zoekvolume op zich ook interessant om hè, dit te vergelijken met eventuele andere landen zo zie je dat er dus ook in Amerika gezocht wordt op zonnepanelen maar dat is natuurlijk een heel klein percentage in vergelijking met alles in dat land en hier heb je wat zoekterm ideeën Daar heb je dezelfde termen ranken ook op zoekterm suggesties en recent gevonden en dan heb je nog wat ook wel interessant kan zijn van hoe ziet de SERP, de zoekresultaten pagina er de afgelopen tijd uit sinds april. Zie je dat er in het begin, hier was het heel erg wisselend en hier lijkt het steeds stabieler te worden wat er in die top 10 staat. Dat is voor nu wat minder van belang, dat zijn data die je later kunt uitzoeken op het moment je echt serieus hiermee aan de slag gaat. We gaan nu echt puur even focussen op dat zoektermenonderzoek en hoe je daar het meeste uithaalt hè, in basis uit, uh, uit de Ahrefs. Zoals je ziet heb je die met dezelfde termen, ranken op, ook op zoektermsuggesties en recent gevonden, staan die ook hierin. En ook interessant is vragen, alleen dit is in dit geval wat minder relevant voor onze commerciële insteek, hè, want die zijn toch al wat meer van het oriënterende, het informerende, dus daar zijn we sowieso niet mee bezig. Toch pak ik even alles en vanuit alles ga ik dan zoektermen selecteren om toe te voegen aan de lijst die ik maak voor die klant. Je ziet ook heel gekke suggesties soms. Ja, die kun je gewoon overslaan. Waar het vandaan komt, geen idee. Vind ik ook wat minder belangrijk. Het belangrijkste is dat je hier uit die zoekterm suggesties die je krijgt, of zoekterm ideeën zoals die hier staat, jouw selectie maakt die in dit geval voor jou of voor je klant relevant is. Daarbij zie je dus een hele hoop suggesties met allerlei data. Deze data ga ik zo meteen met je doornemen. Ik ga je eerst even uh, laten zien hoe ik daar normaal mee aan de slag ga. Ik kijk dus gewoon even naar de belangrijkste zoektermen. Zonnepanelen algemeen neem ik wel mee. Zonnepanelen kopen. Subsidie neem ik niet mee. Huren ook niet. Het gaat echt puur om het kopen. En die subsidie, we gaan er vanuit dat mensen dat al hebben geïnformeerd. Ja, maar kosten is wel wat mensen nog willen weten. Wat ja, ben ik kwijt? En je ziet dus ook dat er verschillende varianten zijn. En die allebei hun eigen zoekvolume hebben hier in, in HF. En zo ga ik gewoon deze aanvinken. En je, zit, je ziet ook um, dat ik dus een aantal oversla, hè? maar het gaat echt puur om dus wat mij betreft de belangrijkste zoektermen voor mensen die willen kopen. Want het beste, dit is weer ook weer mensen in de oriënterende fase, dus die hoef je niet te hebben. PV-panelen, overigens ook heel interessant, is een ander woord voor zonnepanelen, voor wie dat niet weet. Die van Ikea gaan we maar niet meenemen, mensen willen die misschien wel kopen, maar die heb je waarschijnlijk niet hè. Dus we gaan even die uh, echt relevante zoektermen hier uitzoeken. SunPower is volgens mij een merk. En dan is het heel interessant om, als je dat niet zeker weet, kun je hier ook die SERP, die Search Engine Results Page, oftewel de zoekresultatenpagina, kun je weer opzoeken. He, dan kun je, laten zien, kun je kijken wat er in die top 10 staat om zeker te weten of dat inderdaad een merk is. He, want dat wil je wel zeker weten. Het zou ook eventueel een leverancier kunnen zijn. Wat natuurlijk Eneco waarschijnlijk ook is. He, de grote stroomleveranciers, energieleveranciers, die verkopen natuurlijk ook graag zonnepanelen. Die willen er ook aan verdienen maar in dit geval gaat het even om deze is dat een, een leverancier zo te zien wel hè? als ik kan over merk bedoel ik je kunt hier zien sunpower zonnepanelen review zijn ze hun hoge prijs wel waard dus dit betekent inderdaad dat sunpower een merk is en zo maak je optimaal gebruik van de data die hrefs je geeft deze nog even erbij en wat kost kan ik nog wel doen abc is volgens mij juist een leverancier zo te zien wel wil ik het zeker weten klik ik even op het zoekresultaat en dan zie je inderdaad of het aanvramen. Ze doen ook in elektrisch verwarmen infrarood panelen dus dit zijn inderdaad dit is waarschijnlijk een installateur dus dat wil je niet dat is waarschijnlijk een concurrent van je die kun je lekker laten zitten zonpanelen set is waarschijnlijk wel interessant een merk als lg is natuurlijk ook interessant nou, je ziet dus, ik heb dit aangevinkt. Heb ik dit aangevinkt, dan kan ik ze toevoegen aan een lijst. Nou, nou is hier nog geen lijst voor, dus dat betekent dat ik een nieuwe lijst aanmaak. Die noem ik dus zonnepanelen. En ik klik op maak en ik maak een lijst. Dan moet ik alleen nog toepassen om die zoektermen eraan toe te voegen. Je ziet hier nu dus, dit is gebeurd. Nou, mocht het zo zijn dat ik zeg van, hé hey, wacht even, ik heb hier het losse woord dat ik er nog even in wil voegen. Kan ik ook hier op dit icoontje met het plusje en de regeltjes klikken. En dan kan ik hem nog toevoegen hier aan zonnepanelen. Nou, in dit geval ga ik het niet doen, want ik denk dat deze wat minder interessant is. En zo ga je dus die lijst aanmaken door dit helemaal door te gaan. Om daar de selectie uit te maken van de zoektermen die je interessant vindt. Dus als je ziet... Zijn het 467 pagina's. Het zijn in totaal maar liefst 23.000 verschillende zoektermen. Die je als suggestie krijgt. Het grootste gedeelte daarvan is niet interessant. En toch gaan we wel ons best doen om hier zoveel mogelijk uit te halen. Door die suggesties door te lopen. Ik ga ze dus niet alle, alle 467 pagina's doorlopen. Op een gegeven moment loop ik tegen een grens aan. Ik hou ongeveer 100 als minimum zoekvolume aan. En van daaruit ga ik dus een lijst maken. Nu heb ik... Een zeventiental pagina's doorgelopen zoals je ziet dan zitten we op een zoekvolume van 90 en die uh, regionen zitten we nu ik vind het op zich uh, wel mooi en duidelijk of voldoende dus dan gaan we naar de uh, de lijst die we hebben gemaakt hier heb je een lijst zie je dan daarbij zie je dat we 126 verschillende zoektermen hebben gevonden en daarbij zit dan zonnepanelen, zonnepanelen kopen, et cetera, et cetera. Ik heb ervoor gekozen om dus met name op de commerciële zoektermen te zitten. Waarbij dus bijvoorbeeld ook accu een onderdeel is. Omdat mensen daar een accu mogelijk bij kopen. Voor zover dat op dit moment al mogelijk is. Om dat goed met een accu te doen. Maar goed, uh, verder zie je ook wat kostprijs. Want dat zijn natuurlijk ook dingen, kosten, uh, die mensen willen weten. Dus daar zul je ook op in moeten spelen. Specifieke merken. Ja, LG, uh, Saman. En zo zijn er uh, de nodige meer. Ik heb hier wel staan. Uh, goedkoopste. En hier ergens uh, volgens mij zag ik ook uh, goedkope. Uh, ik zet het er wel bij. Maar eerlijk gezegd is het niet iets waar ik zelf op in zou zetten. Als je gaat inzetten op goedkoop. Dan is dat wat mij betreft een race naar de bodem. Maar goed wie weet. Ben je de goedkoopste of wil je goedkoop zijn, is dat waar je op in wil zetten, dan kan dat dus een keus zijn. Het heeft in ieder geval iets te maken met die koopintentie, dus hier is het op zich prima om te gebruiken. Dingen als omvormer, ook specifieke dingen, je hebt dus de zwarte zonnepanelen, er zijn ook blauwe en ik geloof ook rode dingen als de 500 en 300 WP. Ik ben even de exacte term daarvoor kwijt. Maar dat is nu ook niet zo van belang. Maar dat is in ieder geval wel iets om mee te nemen. Dus heb je ook de, uh, ik neem iets van kristallijn. Even kijken hier, die monokristallijn. Uh, en zo zijn meer van dat soort termen. Die nemen we, nemen we allemaal mee. En zo heb je dus een aardige lijst met 126 zoektermen. Nou, en dan heb ik ook nog een lijst die ik uh, in uh, Ubersuggest heb opgehaald. Een deel daarvan is sowieso al hetzelfde als die je net zag. Dat zul je misschien wel hebben gezien. Maar goed, die kan ik dus kopiëren en die kan ik dus alsnog ook hier weer even inplakken. Die plakken we dus hier weer opnieuw in. En dan zie je eigenlijk weer hetzelfde gebeuren als wat je net zag. Alleen dan voor alle 57 die ik dus net van Ubersuggest heb gekopieerd... 57 verschillende zoektermen. En alles wat hier al met een groen vinkje staat, dat hadden we dus al. Dus dat betekent dat er eigenlijk niet zo heel gek veel meer bijkomen in dit geval. Het zit met name in de onderste regionen met wat lagere zoekvolumes zoals je ziet. Die uh, er nou nog bij komen. En eigenlijk ja, kun je dan afvragen wanneer is de bodem van het zoekvolume bereikt. Wat is het laagste dat je wil. Maar aan de andere kant is het soms ook helemaal niet verkeerd om... Heel lage zoekvolumes wel te gebruiken als basis. Ja, er is, kennelijk zijn er mensen op zoek naar acht stuks. 12 stuks. En zo zou je daar dus. Als aanbieder bijvoorbeeld rekening mee kunnen houden. Qua aanbod. Ja, en nou ja goed. Ook het aantal cellen of uh, dat soort dingen. Daar kun je dan naar kijken. van goh, hey, Is dat interessant om in mijn aanbieding mee te nemen. Uh, of aanbod moet ik natuurlijk zeggen. Uh, ga ik daar iets mee doen of niet. En uh, zo kun je dus. Nou ja, toch nog even met die zoektermen waar toch niet zo'n hoog volume op staat. Toch nog kijken van, hé, hey, is het misschien niet interessant? Want waar nu niet opgezocht wordt, kan later alsnog wel opgezocht worden natuurlijk. Dus gaan we nu naar die lijst. Zien we dus dat we uiteindelijk een totaal van 166 verschillende zoektermen hebben. Ik geloof dat er een, een kleine 30 of zo nog bij hebben gekregen. Iets in de buurt of misschien iets minder, maar goed. En dan heb je heel veel data. En hoe zit dat nou met die data? Wat, wat staat hier allemaal? Dat zie je in een volgende video.